Remea. Warmte voor iedereen. Of je nu kiest voor een cv-ketel, warmtepomp of een hybride combinatie. Remea heeft altijd de oplossing die bij jou past. Ook voor Marjan. Het liefste werk ik hier thuis. Al jaren trouwens hoor. Altijd goede koffie en lekker knus. Ik hou van comfort. Ze zeggen dat we van het aardgas af moeten in de toekomst. Nou, ik ben er klaar voor. Met de gaslosgarantie van Remea... Daardoor hoefde ik niet te twijfelen over de aanschaf van een nieuwe cv-ketel. Zo ben ik klaar voor morgen en nu verzekerd van warmte. Fijn gevoel geeft dat.